De conjunctives in de bijzin is in vier verschillende groepen onder te verdelen. We lopen ze allemaal even langs. De eerste is de groep bijzinnen die beginnen met oet of nee. Hier staan er drie. De eerste, Romani fortiter pugna verunt, oet winkerend, betekent de Romeinen streden dapper, fortiter, oet winkerend om te winnen. Het woordje oet geeft aan dat er een doel is. Ze streden om te winnen. Je zou, als je heel archaïs wilt overkomen, kunnen overwegen om om te te vertalen met op dat. De Romeinen streden op dat zij wonnen. In de tweede zin is er geen doel. Toch wordt het woordje oet gebruikt. Let maar op. pluvii stam stam, oed is... Inundationem efficaret. De vertaling is. De rivier groeide door de buien zozeer. zodat ze een overstroming veroorzaakten. Je kunt het woordje Oet. als er geen doel is, maar er meer sprake is van een gevolg, dus ook weergeven met de vertaling zodat. Het woordje nee is een omkering van de bovenste vorm van 'oet'. In de zin Germani fortiter verunt, nee Romani vinkerend. Met vertaling, de Germanen streden dapper om te voorkomen dat de Romeinen wonnen. Kun je nee heel goed weergeven met om te voorkomen dat. Weer kun je kiezen voor een ongelooflijk archaïsche variant. De Germanen streden dapper... Opdat de Romeinen niet wonnen. Een tweede groep zinnen wordt gevormd met het voegwoord cum, plus conjunctivus natuurlijk. Er zijn telkens drie mogelijkheden. De eerste. De eerste zin heeft een bijzin die tijd aangeeft: Cum Aeneas in Africa adveniret, didonem Donem toen Aeneas in Afrika aankwam, zag hij Dido. In de tweede zin is er meer sprake van een reden. Cum Aeneas pulker esset, Dido eum amabat. Omdat Aeneas mooi was, hield Dido van hem. In de derde zin is er meer sprake van een concessie. Er wordt iets toegegeven. Cum Aeneas didonem amaret, eam reliquit. Hoewel Aeneas van Dido hield, liet hij haar achter. Hier zie je de vertaalopties nog een keertje op een rijtje. Toen, nadat om tijd aan te geven, omdat als er sprake is van een reden en hoewel als er iets er wordt toegegeven, als er een concessie wordt gedaan. De derde groep wordt gevormd door bijzinnen die beginnen met qui, quae, quod, het relatieve. Er zijn weer drie vertaalmogelijkheden die het meeste voorkomen. In de eerste zin, fuisse: Er zijn er die zeggen dat Aeneas dom is geweest. Wordt qui definiërend gebruikt. Er wordt gezegd dat er mensen zijn die zo zijn dat ze zeggen dat Aeneas dom is geweest. Je kunt qui. In deze soort zinnen, die eigenlijk het meeste voorkomt, gewoon weergeven zoals je dat normaal ook doet, met die of dat. Bij de tweede soort zinnen moet je wel echt iets veranderen. Mittunt milites qui adiuvent, zij sturen soldaten, niet die helpen, maar zij sturen soldaten om te helpen. De conjunctivus geeft hier aan dat er een soort van doel is. Om te helpen. Bij de derde soort moet je ook echt iets anders doen dan wanneer er een indicatieve zat gestaan. Dido lacrimat kwam Aeneas reliquarit. Deze zin vertaal je alsof kwam een reden aangeeft. Dido huilt omdat Aeneas haar heeft verlaten. Je noemt dit een causale zin. En in deze zinnen gebruik je het voegwoord omdat... De laatste soort is eigenlijk de allersimpelste. Dit is de soort van de afhankelijke vraag. Je ziet hier twee zinnen. In de eerste zin is er een normale vraag. Ubisoem, Waar ben ik? In de tweede zin is deze vraagzin afhankelijk gemaakt van een hoofdwerkwoord. In de hoofdzin. Nescio, Ik weet niet. De vertaling van Nescio Ubisim is heel simpel. Ik weet niet waar ik ben. Met de conjunctivus in een afhankelijke vraag doe je eigenlijk helemaal niks. Om even samen te vatten, er zijn vier soorten conjunctivussen in de bijzin. Er zijn er die afhankelijk zijn van het voegwoord goed en nee. Er zijn er die afhankelijk zijn van het voegwoord koem. Er zijn er die afhankelijk zijn van het relatiefum qui, -qui qua quod. En je hebt ook nog de afhankelijke vragen.